En leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ben ik bij Frankie Leslie, een paar terapors. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over Keuringen. Ik heb er speciaal voor gekozen om hierheen te gaan. Eén, omdat ik van verschillende mensen had gehoord dat het een fijne kliniek is die betrouwbaar uh, ja, is. Dus ik had een mailtje gestuurd en toen heb jij geantwoord. Klopt, dankjewel. Je had een, je had een vraag over, over Keuringen. Ja, ik heb een vraag over Keuringen. Uh, wij hebben nu twee ponies en een paard gekocht. En toch merk ik dat er best wel veel vragen over zijn. En ik denk dat het dan handig is als we dat gewoon een keertje op video uitleggen. En uh, ja, daarom heb ik jou gemeld Ja, hartstikke goed. Ja, de, in het begin uh, is het natuurlijk even wel wat is een keuring en, en waarom keur je eigenlijk. Um, en waarom, waarom keur je? Wat mijn idee van een keuring is, is dat je eigenlijk een, een inschatting wil maken, een idee wil maken van de paard of de pony die je die wil kopen. Van past die medisch gezien bij wat ik wil gaan doen? En, zitten er risico's aan? Waar moet ik rekening mee houden? Zijn er um, uh, dingen in het management waar, waar ik uh, speciaal op moet letten? En hoe bedoel je in het management? Nou, bijvoorbeeld als je weet van, uh, bij een keuring kun je inschatting maken van de kwaliteit van een been, van een rug. Van een, um, van een hoef. En dan weet je dat ene paard, niet het andere paard. Sommige paarden hebben meer aandacht nodig. Voor het perfect liggende zadel. Andere paarden eh, hebben we wat meer aandacht nodig voor op, op, qua beengebrek of voor hoefkwaliteit. En, en dan dat is uh, wat je eigenlijk met een keuring doet, is uh, je maakt een inschatting van, van, de, van de, de kwaliteiten, maar ook de risico's van het paard. Ja. En daarbij kijk je van, van passen die risico's bij mij in eerste instantie? Of vind ik iets uh, bij wat ik wil gaan noemen, uh, vind ik dan te hoog risico of een niet acceptabel risico? En wil ik daarmee uh, dat risico niet aan. En, en die, pas, ja, gaat het daardoor niet door. Aan de andere kant, als elk paard wat gebruikt wordt, kan wel wat, wat, wat, wat aanmerkingen hebben. niet enkel paard is helemaal perfect. Um, het kan prima zijn dat je daarmee uh, een, een leuke toekomst tegemoet gaat. Maar het is wel fijn om dan van tevoren al te weten van uh, waar moet ik rekening mee houden of wanneer, uh, zijn, waar moet ik op letten en wanneer moet ik aan de bel trekken erbij. Dus als ik kijk naar mijn eigen paard, dan kocht dat de eigenaar van tevoren al gezegd van. Die heeft niet zomaar een zadel op de rug liggen. Die heeft echt wel een goed zadel nodig, want anders valt er niet op te rijden. Dat bleek ook zo te zijn. Uh, maar dat heeft ze van tevoren aangegeven. En nou ja, goed, dan koop je één keer een duur zadel of dat laat je aanmeten en dan ben je klaar. Uh, en zo zijn er dus ook andere dingen die zouden kunnen zijn die acceptabel zijn. Absoluut. Zoals? Nou, je, je weet bij paarden die bijvoorbeeld op een hoger niveau hebben gelopen en die daardoor, daarna willen gebruikt worden als juniorenpaard of juniorrijderpaard, die, die best wel wat, wat slijtage kunnen hebben hier en daar, maar daar prima mee kunnen functioneren. En Dan is het inderdaad iets van, uh, dat je moet weten van, van hoe min ik, dat heb ik een bepaald speciaal beslag nodig daarvoor, oh, okay. um, heb je toch misschien af en toe een behandeling nodig om daar om langer mee te gaan. En, en uh, is dat dan in de zin van een dierartsbehandeling of bedoel je ook iets als een chiropractor? Uh, ik denk de dat uh, alles... Uh, alles bij elkaar inderdaad. Ik denk altijd, we zien zelf eigenlijk mezelf altijd een beetje als speel uh, daarin en dan een dierarts een beetje aangeeft van eerst die hebt een, een, een diagnose van het paard je kijkt van hoe zit het paard in elkaar welke problemen heeft hij en dan voor, voor een probleem is het echt niet nodig dat dat altijd door een dierarts behandeld wordt maar dan kan inderdaad de kan dat of je moet inderdaad zeggen van nou ik, ik ben dit paard, die is zo gevoelig op zijn rug daar moet de zaal de maken. wel elke, elke halfjaar controleren um, paarden die makkelijker gebidsproblemen hebben um, of gevoeliger zijn voor voedingsveranderingen uh, uh, en daarmee kan je ze dus inderdaad in wat ...van welke mensen om je heen heb je nodig om dat zo goed mogelijk te begeleiden... ...om het voor jou en voor het paard zo plezierig mogelijk te maken. Dus het wil niet zeggen dat een paard iets of. Op gevoelig is op iets, dat niet per se afgekeurd hoeft te worden? Nou ja, absoluut. Ik denk, um, wat we tegenwoordig ook hebben is dat we niet zo graag meer praten over afkeuren of goedkeuren. Okay. Um, wat we hebben eigenlijk is dat we, we maken een risicoanalyse. En die risicoanalyse is heel gebaseerd op, op um, uh, wat wil jij met het paard en wat is, wat, hoe zie je de toekomst met dat paard. Yeah. En um, dan gaan we kijken, en er zijn natuurlijk, tegenwoordig hebben we steeds meer mogelijkheden met beeldvorming. En we kunnen röntgenfoto's foto's maken, we kunnen echo maken, zoals MRI, scintigrafie. En daarmee kunnen we steeds meer inzetten maken van, van wat, zijn, uh, uh, wat zijn bij dit paard de, de veranderingen daarin en dus ook van zijn daar risico's aan, aan verbonden en sommige risico's zullen absoluut geen probleem zijn voor het uh, beoefenen van de uh, sport en uh, uh, ja. dat is dus een beetje afhankelijk van je eigen uh, wensen en ook je eigen ervaringen. Dus eigenlijk moet je het idee van een perfect goed, goed gekeurd paard eigenlijk ook loslaten? Nou ja, als je een heel jong paard koopt, kan het best zijn dat je daar nog helemaal niks van in ziet. Ja. Maar een paard wordt wel eens wat, wat gedaan heeft. Vind ik het niet abnormaal dat je daar soms als kleidai in zit. Nee. Oké, okay. dus dan weet ik dat ook weer. Ze worden niet echt lang al 100% goedgekeurd. Dan heb je een paard gevonden, dan kom ik bij jou en dan zeg ik: Nou, ik, ik wil graag dat je mijn paard keurt. Dat nou. is er allemaal mogelijk. Uh, wat, wat eerst we moeten we inderdaad dan even een gesprek houden over van wat, wat jij inderdaad uh, wat je wil gaan doen met het paard. Dat we samen kunnen besluiten wat voor soort keuring. En wat voor soort keuring heb je? Het begint bijna altijd met een uh, klinische keuring. Ja. En met een klinische keuring wat we kijken is inderdaad dat we, we kijken het paard na, we voelen het paard helemaal na, we laten hem lopen. We luisteren hem na, we kijken zijn ogen na. Uh, vaak nemen we standaard ook bloed af wat we, wat we bewaren of nakijken op bepaalde um, uh, afwijkingen. Um, en dan uh, hebben we dus een idee van, van, van hoe. Is het paard en dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van? Wat zien we afwijkingen in het bewegingspatroon? En zien we afwijking aan, aan de botten, pezen, spieren, het gebit uh, en dat soort dingen. Daarna uh, maken we vaak een ontologische keuring. Dus dan maken we foto's van de, uh, van de, van de benen waar we eigenlijk weer uitgaan van de plekken waar de meeste afwijkingen zitten of zaten. Uh, Daar maken we een set foto's van om te kijken of zijn die inderdaad binnen normaal. En is dat eigenlijk aan te raden om dat altijd te doen of is dat niet altijd nodig? Het is een beetje afhankelijk van... Um... Ik denk dat als je foto's maakt, dat je daarmee meer weet over je paard en dus een betere inschatting kan maken van, van, uh, van dat paard. En in, in, in sommige gevallen kun je best zeggen, nou, het is, als die klinisch gewoon, gewoon goed is, is het niet nodig om daar, en er zijn geen afwijkingen bij, is het niet direct nodig om daar foto's van te maken. Maar het geeft je wel meer informatie over zo'n paard. Voor mezelf zou ik zeggen, voor mij zou het een stukje uh, zekerheid meegeven. Het zal nooit 100% zijn, denk ik. Nee. Maar het geeft wel een, een fijner gevoel als je foto's maakt laat maken. Ja, precies. En, en dus daarmee koop je misschien iets makkelijker. Ja, en die zit je misschien ook gewoon zelf prettiger erop, op het paard. En ook aan de andere kant, je weet meer over je paard. Dus je weet ook al, als er kleine afwijkingen zijn, waar je op moet letten. Dan kun je aangeven, nou, let op hier op dit plekje wat dat niet meer gaat stellen. Of dat dat iets warmer wordt of pijnlijker wordt. Um, let op, je uh, een bepaald, bepaald paardleven. Je weet dat er een bepaalde blessure bij zit. Van, um, let op met deze oefening, doe die niet te vaak. Um, okay. um, let beter op de symmetrie hier of daar. En, en daarmee kun je dus inderdaad wel meer handvaten geven om het paard gewoon langer mee te laten gaan. Dat is sowieso heel prettig. Er zijn natuurlijk ook paarden die uitstekend nog blessure kunnen lopen, maar misschien niet zo vaak mee moeten Nee. Dat, dat, dat, er zijn aandoeningen die inderdaad meer te lijden hebben bij het springen om het resuur en andersom. Um, dus ik denk dat je daar, je daar een inschatting van kan maken. Naast het geologische onderzoek heb je dan ook echografie. Er uh, wordt tegenwoordig nog niet standaard uh, veel gedaan. Nee, het, dat, uh, het moeilijke ervan is dat, uh, dat uh, de interpretatie natuurlijk wat, wat subjectiever is. Dus het, Iemand moet dan goed kunnen echoen om daar uh, een goede kwaliteit beelden van te krijgen en ook genoeg ervaring hebben om daar iets over te zeggen. Uh -huh. Maar aan de andere kant zien we dat de meeste problemen momenteel bij paarden eh, en worden toch steeds meer eh, peesblessures worden. En blessures die niet te zien zijn op foto's, maar wel op ecografie. Dan de, de, dezelfde keuring kan je nog uitbreiden met, met allerlei uh, andere onderzoeken. mocht de aanleiding voor zijn of mocht je inderdaad in het verleden daar uh, uh, ervaring mee hebben, dat je dat, dat uh, Ja, dat zijn je tegen mij, dat vond ik wel echt een, een dingetje. Uh, dingen waar je gevoelig voor bent. Nou ja, jullie weten allemaal dat ik heel gevoelig ben voor Hoeven. Dus ik wil altijd de hoeven op de foto hebben om te weten of het een... Uh, ...een dunne of een dikke hoefbed is, uh, maar dat zit er eigenlijk standaard in. Maar Er zijn meer mensen die gevoelig zijn voor dingen, heb je voorbeelden? Nou ja, absoluut. Als je mensen hebt... Uh, die al een, uh, een paar keer een paard hebben gehad uh, waar het uh, fout ging op, op rugproblemen. Uh, dan zullen die gevoeliger zijn voor een paard die, die een, een milde vorm van kistingspijn heeft. Terwijl een milde vorm van kistingspijn mag geen probleem hoeft te geven. Oké, okay. um, dus, dus als, dat uh, is zo'n beheersbaar iets wat je met behulp van bepaalde specialisten nog heel prima zou kunnen managen. Ja, waar we ook, nog niet, waar we ook niet. helemaal zeker weten van, van welke vorm van kistingspijn geeft, nou, uh, geeft pijnlijkheid en welke niet. En dat is, we weten wel dat er, het is natuurlijk makkelijker als je een heel slechte rug ziet op de foto. Dan, dan is dat natuurlijk een heel duidelijk, dus een heel goede rug op de foto, is dat ook een heel duidelijk antwoord. Uh, maar daartussenin zitten heel veel. En dan is het natuurlijk, bij, bij een rug moet natuurlijk zoveel bij kijken. Dan zijn er geen subtiele kreupelheden. hoe is het management, hoe is je, ja, je, je eigen geikunst. Uh, en dat uh, ja, als je recht eruit op een slechte op een paard zet, kan hij de pijn dan krijgen. En als er dan um, uh, foto's worden gemaakt en het blijkt dat daar wat de lichte kissingspijn in komt, krijg je natuurlijk al gouden schuld. Terwijl ja. je eigenlijk al van tevoren wist van uh, die kissingspijn was er en dat het ruggebruik van het paard was goed. En dan weet je van uh, ik moet toch verder kijken dat dan die kissingspijn naar, naar management voor okay. Nu wordt er in Nederland eigenlijk nog niet standaard of eigenlijk weinig gekeken naar mensen die op een paard zitten terwijl er een keuring gedaan wordt. Maar het kan wel het gegeven. Ja absoluut. Ik denk ook dat dat een, een, een verstandig iets is om in ieder geval bij een keuring op videobeelden te hebben van, uh, van jezelf op het paard, okay. um, om dat eventjes te, te laten zien en zeker vanaf een bepaald uh, niveau is het wel handig ook om tijdens de, de keuring ook gewoon het paard uh, bereden te hebben. Dat is toch de, de, de manier waarop je het paard gebruikt. Uh, daarbij. Is wel, ja. Het lastige is dat het uh, voor een keuring. Ja, voor Nederlandse begrippen dat het standaardiseren wat we natuurlijk graag willen. We willen graag een zo duidelijk mogelijk antwoord geven, wat aan bepaalde standaarden zit. Dat het een stuk, een stuk moeilijker is om dat onder het zadel te doen, omdat um, je hebt daar veel meer factoren. Wie rijdt op de paard? Ik kan die goed rijden, kan die niet goed rijden. Hoe was het management op dat moment? Dus um, wat we natuurlijk proberen om zoveel mogelijk een medisch antwoord te geven, wordt dan toch wel wat gecompliceerder, omdat je daarbij ook gewoon een rijtechnisch en managementaspecten is. Maar ik kan me wel voorstellen, je bent een, een spijts en een slechte ruiter, dat is niet de ideale match. Dus dan zou het een, een, wel mogelijk onhandig zijn om te zeggen van, nou ja, weet je, uh, rijd er even op. Dan kunnen we in ieder geval uitsluiten dat jij een hele slechte ruiter bent die misschien beter niet of niet goed bij dit paard past. Ja, ik denk dat dat zeker dat uh, als je zo'n zulke afwijking hebt, uh, dat dat klinisch onderzoek is. Van je rug bewegen dus zowel zonder ruiter als met ruiter. Het verschil daartussen dat dat absoluut extra informatie geeft, okay. dus dan weten jullie dat je dus ook kan vragen. Dat wil niet zeggen dat iedereen eraan wil voldoen, hier voldoen ze er dan wel aan, maar dat je dus kunt vragen dat als jij een keuring doet, dat je best even op het paard kan rijden en dat van dierenarts die kan dan daar ook even naar kijken en misschien nog wel een paar tips meegeven of in ieder geval daar iets van vinden. Oké, okay, nou dan ga je dus laten keuren. Er zijn allerlei keuringen. Wat is nou de ideale keuring? Ja, dat is heel afhankelijk inderdaad van, van, van de persoon. Dus voor mij is de ideale keuring is, is dus eigenlijk een, een aankoopkeuring. Dus iemand um, komt naar mij toe en die zegt van nou ik, we hebben, um, ik wil dit. He, dit zijn, ik ik, ik rijd momenteel rijk op dit niveau, ik wil een paard wat, wat voldoet aan dit niveau, uh, dit is de toekomst. Um, allerlei zijvragen van, van wil ik een paard uh, kunnen verzekeren en uh, wil, dat, dat, wil ik een paard misschien nog ooit verkopen. en Dan moet je ook rekening houden van wat misschien wat voor die persoon geen probleem is, maar voor een, een ander wel een probleem kan zijn. En Dan maak je daar eigenlijk een, een soort beeld van en met dat beeld uh, ga je kijken naar dat paard. Van, ja, hoe is dat paard uh, en welke risico's heeft dat paard? En past dat paard inderdaad qua risico's voor, voor de gezondheid bij de, uh, bij de ruiter? Bij de ah. ja, goed. Nou, weet ik dat er ook verkoopkeuringen zijn. Je ziet steeds meer op marktplaatsen, porthorsten enzovoort. dat het paard al gekeurd is. Ja. Heb ik iets aan een verkoopkeuring? Ja, op zich wel. En in Nederland is het natuurlijk een, een, vrij, in Nederland is het een van de weinige landen waar dat, waar dat veel gebeurt. Mm -hmm. um, dat komt natuurlijk ook omdat we een vrij handelsland zijn. En omdat er natuurlijk ook de vraag is bij, met name jonge paarden, om um te weten, van, zijn ze trainbaar? Zijn er in de, zitten er op die paarden, zijn er problemen waardoor het eigenlijk weinig in, uh, uh, loont om die investering aan te gaan, om inderdaad met dat paard te gaan trainen? En daarom worden vaak die paarden, worden er al foto's gemaakt om uit te sluiten inderdaad. Of zijn er uh, forse problemen, zijn er... Um, OCD-fragmenten, is er spat, is er hoefkatrol, is het oude niveau, of het slaalbeentje. Um, en dat, dat geeft absoluut geeft dat informatie, alleen um, is het daarbij, bij, bij, als je voor verkoopkeuring weet je natuurlijk niet specifiek voor iemand um, uh, wat hij wil gaan doen met dat paard nee, dat wel... en wat zijn eerdere ervaringen zijn. Van, dat, van, heeft die, die persoon al, al ervaringen met, met peesbesuren, is die daar uh, erg gevoelig of, of, of angstig voor? Um, is het een handige ruiter, of dus juist geen handige ruiter die inderdaad de rug soepel kan houden. Uh, en dus met een, een verkoopkeuring um, kun je veel minder specifiek denk ik, voor, de, voor de eigenaar uh, adviseren dan je bij een, een aankoopkeuring kan doen. Dus eigenlijk een verkoopkeuring is een leuke start, maar je adviseert daarnaast altijd nog een aankoopkeuring? Ja, sowieso als je een paard wil kopen, dus een klinische keuring, um, zou ik gewoon altijd laten doen door een onafhankelijke dierenarts. Dus een dierenarts, die, uh, niet de eigen dierenarts van de, uh, in principe van, van de, uh, van de eigenaar. Of, um, en er kunnen wel eens redenen voor zijn dat dat juist wel zo is, als een paard bijvoorbeeld uh, bepaalde aandoeningen heeft, en je weet ervan en dan wordt daar goed mee gemanaged, dan kan het weer zinvol zijn om juist wel, wel die dierenarts die dierarts te wel. gebruiken. Omdat die precies weet van, nou, dit is er aan de hand en zo hou je hem aan de gang. Maar dan krijg je ook daar de juiste informatie, uh, informatie Dus het op. hoeft geen probleem te zijn om je eigen zijn. dierenarts te laten keuren? Nee. Oké. Okay. Het is alleen natuurlijk, van, als je een andere dieren gaat kijken, die kijkt gewoon fris naar. Ja. Um, en die heeft geen, uh, die kent het paard niet. Ja, geen belangen, maar ook niet dat hij al een, een beeld heeft van dat paard. Uh, um, en dat kan natuurlijk, uh, ik denk dat bij een frisse start dat ook een uh, gezond iets is. Nou goed. Nou, er zijn verschillende videobeelden natuurlijk al van keuringen. Uh, er gebeuren ook allerlei dingen met videobeelden. Hoe sta je daar tegenover? Nou, op zich zijn wij wat staan we positief over het, het video van een, van een keuring. Omdat het, uh, um, het, ligt, het maakt het meer duidelijk van waar, waar bestaat de keuring uit bovendien. Nee, heb je hebt het altijd voor, voor alle partijen heb je het gewoon, gewoon liggen en, en kan iedereen kijken van, van hè, waar, wat, hoe, uh, waar bestond de keuring uit en hoe zag het er toen uit. Het lastige, de enige kanttekening die je altijd bij hebt, is het, het beoordelen van je video's. Ja. Dat, dat dat vaak toch altijd een subjectief iets blijft. En een video is toch niet zoals, uh, zoals je hem bekijkt in het echte paard. Nee. Um, dus als je met terugwerkende kracht en met meer kennis naar een oude video gaat kijken, kan het best zijn dat je daarop dingen opvallen uh, die je in eerste instantie niet zag. En bovendien zijn er dan ook uh, verschillende meningen. Dus, uh, ja. Het uh, recente geval um, waarbij er inderdaad problemen zijn geweest over het verzoomde van de keuring, merkte dat dezelfde video eigenlijk naar uh, heel veel dierenartsen over de wereld gestuurd okay. is en daarbij um, ...heel veel verschillende meningen kwamen over hetzelfde paard, uh, naar aanleiding van de, van de video. En dat is ook iets wat eigenlijk blijkt uit, uit wetenschappelijk onderzoek, er is ook gewoon onderzoek naar gedaan... ...dat zetten dierenartsen zet bij elkaar naar ruimte laten ze dezelfde film zien... Um, ...dat ze daar toch hele uh, andere conclusies uit kunnen, uh, kunnen komen. Dus ik denk, uh, een video is absoluut uh, waardevol om, om uh, erbij te hebben... ...maar het vervangt absoluut niet in, in real time gewoon kijken naar het paard en het paard voelen. Nu heb je mij een formulier gegeven en dat was eigenlijk een verkoopsverklaring. Klopt. Uh, wat kun je ermee? Wat kun je er niet mee? Nou, wat veel mensen natuurlijk niet weten is dat, uh, of nog niet weten, is dus dat. Je, dat er, oh. uh, uh, als een paard hier gekeurd wordt, is het natuurlijk een momentopname. Ja. En op dat moment uh, beoordeel je een paard, kijk je, is dat paard, uh, uh, uh, hoest hij op dat moment. Ja, maar hoe is die toevallig niet? Dat wil ik niet zeggen Natuurlijk dat, er, dat er niet iets uh, geweest ja, kan zijn in de afgelopen tijden. Um, met, het, met de kreuvelheid precies hetzelfde: He, loopt die, hij kan perfect lopen op dat moment. Um, terwijl die in de, in de weken daarvoor toch wel problemen heeft gehad of wel rust heeft gehad of uh, waardoor het minder, minder duidelijk is op dat moment. Dus wat er bestaat zijn gewoon verkopersverklaringen die je eigenlijk samen met de verkoper invult waarin de verkoper verklaart dat die uh, het paard niet behandeld is uh, dat die, of die allergieën heeft hè, of die gewoon um, vol in, in arbeid staat en dat je in ieder geval daarover gesproken hebt en ook een soort wit hebt staan. Um, uh, dat daar geen verrassingen uitkomen. Goed, ik zal een linkje hieronder plaatsen naar dat formulier. Mocht je dan een paard gaan kopen en misschien zelfs willen laten keuren, kun je het formuliertje even downloaden en dan kan je het zelf even invullen. Ik begrijp dat jij het vooraf graag ook even ziet. Nee, ik wil even ieder besproken hebben dat mensen weten wat okay. en dat het bestaat. En dat ze dat inderdaad eventueel kunnen invullen als ze dat, als ze dat willen. Um, en mochten daar inderdaad dingen uh, naar voren komen over allergieën of iets anders wat, uh, um, wat besproken moet worden. Dan, uh, dan is dat natuurlijk uh, absoluut. He, dus bekende, uh, uh, bekende dingen zijn natuurlijk uh, staart- en maan examen Waar ja. je in bepaalde delen van het land daar wel last van hebt. bepaalde delen van het land daar minder last van hebt. En dat is natuurlijk uh, maar weet dat zo'n paard daar last van heeft, is het wel uh, belangrijk om dat inderdaad van tevoren te weten en te besproken te hebben van, van hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Uh, nou, op het moment dat je dan een pony gevonden hebt, in mijn geval, of een paard, en dan gaan we met jou een afspraak maken, dan ga je ja. keuren. Ja. En dan zijn er toch wel wat dingetjes die je van tevoren misschien al zou willen weten. Ja, als we zo, indien dat beschikbaar is, is dat inderdaad altijd fijn. Uh, dus de vraag is, is een paard eerder al gekeurd? Zijn er al yes. eerder foto's gemaakt? Um, Kijk, hey, is het handig om die foto's op te, te sturen en alles te, te bekijken daarbij? Letten we ook op dat we het liefst wel altijd in het originele formaat, dus in het formaat opgestuurd hebben. Daikon heet hem? Ja. dus we willen geen JPEG. JPEG zijn tegenwoordig met de apparatuur wel, wel redelijk goed te beoordelen en het makkelijke voor JPEG is dat ze ook makkelijk via de mail verstuurd zijn. De is veel groter, maar de Dijkom kunnen we in ons programma kunnen we die donkerder maken, lichter maken, vergroten, Daar kunnen we kunnen veel meer over zeggen. En bovendien met een Dijkom formaat het is een origineel formaat waar, niet mee, waar je niet mee kan photoshoppen of iets okay. anders aan kan veranderen, dus dat geeft ook wel een gerust gevoel. Uh, daarbij. Oké, okay. dus dan kan het gewoon via de transfer of de stuurt, op een stukje gestuurd is? Ja, of eventueel inderdaad, als je uh, beelden hebt van, uh, van het uitproberen of niet, van de het examen dan zou je die op eens kunnen opsturen, dat je, op kunnen bekijken van, zien we daar uh, bepaalde dingen op, waarvan we zeggen nou, dat heeft speciale aandacht nodig tijdens, het, uh, tijdens de keuring, of we kunnen het van tevoren over hebben. Oké, okay. en is het dan ook nog zo dat als je die beelden van tevoren hebt en bepaalde dingen al ziet, dat je dan eigenlijk al kan zeggen van, nou we gaan is dat gebeurd? Dat okay. ja. We krijgen wel eens uh, uh, bijvoorbeeld uh, paarden die, uh, waar eerst foto's van gemaakt zijn in Spanje of in Portugal, uh, die geïmporteerd uh, willen yes. worden. En dan krijgen we wel eens foto's waarvan waar we zeggen: nou, ja, daar zien we toch dingen op um, waar ons niet verstandig lijkt om, uh, om de hele gang, om, uh, de de gang te zetten. En om inderdaad een paard eerst hierheen te halen en dan hier teams uh, te keuren, ja. En dan vervolgens af te keuren om terug te kunnen in Spanje. Ja, dat is niet anders. Of om negatief advies te geven. Dat was het. We doen niet meer afkeuren. We hebben tegenwoordig een negatieve advies. Precies. Oké. Okay. Uh, dus je hebt dan een aantal dingen van tevoren nodig. Nou, die gaan we dan verzamelen als die er zijn. En dan doen we dat op de mail. Ja prima. En dan kan jij het van tevoren even kijken. Ja, meestal via WeTransfer kan je de grote bestanden gewoon, gewoon sturen en dan. Ja, Dropbox. Precies. Moet lukken. Helemaal goed. Ja, goed. Oké, okay, dan tot. Zover in ieder geval, bedankt voor al die informatie. Ja, Mochten jullie nog vragen hebben of hele specifieke dingen willen weten, Laat het was, weten. zet het hieronder in de comments. Dan gaat Frank er vast nog wel even naar kijken, denk ik. Of ze stuurt het door en dan kan ik er daar op antwoorden. Precies dat. En dan komen we daar in de volgende video op terug. Uh, Franklin gaat dus de nieuwe pony van Tesla keuren. Welke pony dat wordt weet ik op dit moment niet, omdat we nog helemaal geen pony gevonden hebben en we eerst wel gaan verkopen. Uh, verkoopkeuring gaan we dus niet doen, omdat we helemaal niet een ruitertje hebben die al bij Bel past. En dan is het dus verstandiger om als koper alsnog de. De kookkeuring ko ko te doen. We hebben een wel ook twee jaar geleden helemaal laten keuren. Ook rundtgeloofjes laten keuren. Dus wij gaan die beelden wel opvragen. Het keurig support heb ik nog, maar de beelden moet ik even opvragen. Zodat de nieuwe eigenaar die gewoon naar haar eigen dierenarts kan doorsturen. En daarna kan laten kijken. Ik wil je bedanken dat we hier mochten zijn. Ja, graag gedaan. Dat was, uh... En dan uh, zien we jou binnenkort weer. Ja, ja. gezellig. Nou, helemaal leuk. succes met eh uh, met zoeken. Dat stond zoek toch wel een dingetje hier, jongens. Ja, ja precies. Oké. Okay. Ik kan niet wat leuks eh. Uh, wat leuks tegen? zeker. Gaat ie.